Maar laat die volharding, vastberadenheid en geduld ook volledig mogen doorwerken opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. Wanneer jij en ik tegen God zeggen, verander mij, moeten we begrijpen wat we zeggen, want alle veranderingen die we moeten maken, gebeuren niet meteen. In plaats daarvan geeft God ons een gelegenheid om door middel van tegenstand te groeien en zo ook veranderen. Jacobus 1 vertelt ons hoe belangrijk het is om geduld te hebben tijdens onze verandering en als we geconfronteerd worden met tegenstand. Geduld is de vrucht van de geest, dat alleen ontwikkelt en groeit onder beproeving. Geduld is iets wat we nodig hebben. De Bijbel vertelt ons dat wanneer we geduld hebben, we volmaakt en volkomen zijn en in niets tekortschieten. schieten. Echter, op geen enkele wijze kunnen we dit ontvangen zonder iets te hebben moeten doorstaan. Als we echt overwinnaars willen zijn die God dienen en een verschil willen maken in deze wereld, dan zullen we een aantal uitdagingen moeten doorstaan. De duivel zal ons proberen te ontmoedigen bij iedere kans die hij krijgt. Maar God is groter dan je vijand. Hij kan je door elke uitdaging overwinnend brengen. Dus, kies er vandaag voor om God door je heen te laten werken, zelfs wanneer je met tegenstand wordt geconfronteerd. Terwijl je geduld groeit en ontwikkelt, zul je een leven van grote overwinning binnenstappen. Tot slot! Wil je met mij meebidden? Heer, ik wil dat u mij verandert. En ik weet dat het betekent dat ik uitdagingen moet doorstaan. Geef mij de kracht om te volharden en vastberaden te zijn wanneer ik door beproevingen heen ga, zodat ik geduld kan hebben en volkomen ontwikkeld word in Christus. Amen. Bedankt voor het luisteren.